Het klimaat verandert, ook in Nederland. In 2018 beleven we een van de heetste zomers ooit. En nog nooit was het ook zo lang zo droog. Ik heb nog nooit zo'n droogte meegemaakt. Voor het waterschap Hollandse Delta is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat het waterpeil hoog genoeg is, dat het water goed verdeeld wordt en dat de kwaliteit ervan in orde is.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 Ik ben hier bezig om de plantengroei die op dit rookstuk komt weg te halen, want anders verstopt de boel. En wij controleren dit elke dag, want anders spuit het water alle kanten op. Ik rijd nu naar de stuw, kijken of dat die niet verstopt zit.